Voor het eerst in de geschiedenis van de Gentse feesten, opende het evenement niet met de traditionele stoet. In plaats daarvan liepen de Gentenaars met pijn in het hart mee in een rouwstoet waarmee de 172e Gentse feesten op een zwarte manier van start gingen. Vorig jaar hebben ze de dag van de lege portemonnees afgeschaft en nu hebben ze de stoet afgeschaft. Dus willen we een alternatieve stoet, dus een begrafenisstoet, om in protest te gaan tegen de afschaffingen. En ik ben een echte herdner. dus... En ik vind dat ze veel te veel aan het veranderen zijn. Dat ze sokken beginnen af te nemen van de hertneer die nog lang bestaan. Men schaft de mondag af. En ze zeggen, ja, wat... Ze beheert de vrijdag, dat is niet hoor. De meisjes komen, de vrijdag hoofd dan naar weer naar de hersenfeesten. Dat was het vet, nog niet. Maar met dat lolken en ze dus de geledheid geschoten, verder je nog af te schaffen. Het, er komen hier 30.000 meisjes kijken naar de openingsparade en de openingstoet van de hersenfeesten en dat wordt nu afgeschaft. En daar is nu de bedoeling dat we die. De Gense Gensenfiesten-parade gewoon te grove drogen. Dat is dus een alternatieve stoet, wil kunnen ze noemen, maar het is eigenlijk een begrooflistoet. Uh, vroeger was de Openingstoet het begin van de Gensenfiesten. Iedereen kon dat dat deed, beste de Gensenfiesten. Toen waren veel mensen die uh, minder geld doen, die minder kennis, die niet een dag naar de Gensenfiesten komen vooral een keer een cremeje te kopen en ze zagen een stoet, die een vrije schoon stoet was. Dat begorst inderdaad een paar jaren geleden, een beetje te veranderen door dat effect. Maar ik vind een opene stoet, dat moet er altijd zijn dat de mensen die iets doen, toch altijd kunt u wat anders doen. Ik had er eigenlijk nog niet echt over nagedacht dat dat aan het gebeuren was. Maar eh, als ik dat nu allemaal hoor, dan denk ik ook dat het vrijblijvend moet blijven voor iedereen en eh, dat het open moet blijven, omdat dat toch het ding is van de Gentse feesten, dat dan festival is voor iedereen en dat het niet um, uh, ja, voor enkel degenen die niet kunnen betalen of uh, dat het geprivatiseerd moet worden. Ja, nieuwe bootjes en nieuwe wetten, maar als ze er veel beter zijn, dat is nog af te wachten. Hè. Er wordt veel te veel eraf geschaft en veel te weinig rekening hebben met de echte is.